Oh my God, well fed, well fed, well fed, well fed, well fed, well fed, well fed. Well fed. Vielleicht heb ik einfach zu viele vragen in mijn kopf. Zoveel so vragen, zo so een qual, ey. Ik moet niet entscheiden, kopf of zahle ey. Die Münze, die dreht zich, en ik seh sie. Door die knikt helemaal weil ich in ik in de Münze steebleiben, yeah. Weil ik hier maar steebleib, weil ik hier maar steebleib, yeah. Weil ik hier maar helemaal steebleib. The fucking reason I'm stuck up Ik sie Dan krieg ik geen antwoord, dan in der middel. blijf,